We staan hier in de Onlanden. Dit is voor mij een heel speciaal gebied. Als je om je heen kijkt zie je een prachtig open en wijd landschap met veel natte natuur wat aantrekkelijk is voor veel verschillende diersoorten. Je ziet hier ontzettend veel vogels en zelfs de otter die zwemt hier rond. Wat het voor mij uniek maakt is dat je direct naast de stad in deze natuurlijke omgeving terechtkomt. Het is eigenlijk heel toegankelijk. En het is niet alleen belangrijk voor de natuur, want het gebied is ook ontzettend belangrijk voor de mens. Dankzij de ruimte voor het berg van water in de onlanden houden we in de stad droge voeten. Dus de natuur die helpt ons een handje mee. Ik ben Else Rijtsma, lijnstrekker voor Water Natuurlijk in het waterschap Noorderzeilvest. En Water Natuurlijk is trots op de onlanden. Wij staan voor een duurzaam en natuurlijk watersysteem. Hiermee kunnen we de gevolgen van klimaatverandering opvangen en zorgen dat water beleefbaar en betaalbaar blijft.